Nispen, nispen! in zal, vaak zit zetten overal en zo. Zo gaat hij niet. Nee. Dit is het feestje, het allermooiste feestje. Het allermooiste aller, aller, aller, aller feestje. Ga je met me mee in bad? Samen in het bubbelbad. Ja, want uh, ik ga op zoek naar het allermooiste feestje. Vandaag ben ik in Nispen, want ik ben uitgenodigd door Maurice. Nee, kut, door Martin. <laughs> door Martin en Terrence. Op de planning staat vandaag zoals altijd de verplichte versnapering, de gangmaker en het absolute hoogtepunt. En jongens, dit is niet zomaar een feestje. Er wordt hier gescheurd, gezopen, uit en gehost. We zijn namelijk bij de katholieke plattelandsjongeren onder u. Ga Welkom in de feesten. Welkom op de allerleukste party van de dorp mensen. welkom. Wij zijn eigenlijk op zoek naar Martin. Oh, is die voor mij? Oh. En daar is Martin. Martin, Hoe is de, ik je dame? voel me nou gelijk tien jaar ouder. Ik ben nog niet eens binnen. Ik ga het inburgeringspakketje voor jou halen. Wacht hier, ik ben zo terug. Ik weet niet wat hier gebeurt. Deze, deze mensen zijn zo goed voorbereid. Ik kom binnen, er staat bier klaar. Ik zie Martin, hij gaat kleren voor me halen. Blijkbaar is dit niet goed. Ik ben klaar voor de katholieke plattelandsjongeren. Welkom in de feestnet, doe maar lekker af. Het is jammer van de zon, maar het daar gaat eraf. Hakken, springen, de hut gaat uit zijn bol. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gemold. Dat is wel echt mijn ding, kan ik je vertellen. Want wat jullie misschien weten is, ik kom uit Twente, dus ik ben opgegroeid met dit soort tentfeesten. Hey, uh, vertel eens even, is dit het allermooiste feestje? Ja, het is wel een leuk feestje hoor. Maar Absoluut. dat is niet het allermooiste. Er zijn altijd betere feesten. K.P.E. Steenbergen. We hebben altijd een feestje in Oostenrecht. Bij K.P.E. Ostendrecht. Ja, dat is echt dat is een, ja, dat is niet normaal. Dat is zo'n groot feest. Daar kan niets niet aan tippen. Vorig jaar naar Horrordonk in Essen. Daar is de Vissa. Ja, wij kennen een leuke feestje. Nog leuker. KPA Ostendrecht. Iedereen noemt de andere feestjes van andere dorpen. Dat is ongekend. Maar iedereen heeft hier in de buurt eigenlijk zijn eigen KPA. En die heeft eigenlijk z'n eigen feest en dat is natuurlijk altijd het leukste feest. Zullen we een artje doen? Ik denk wel een hartje doen. Met de Ik niet goed in, wel. Nee, ik ga zo lam vanavond, jongen. De sfeer zit er al lekker in. En dus is het tijd voor de verplichte versnapering. Kom mee, kom mee. Ja, ja, ja, dit is de verplichte versnapering. Dit is de verplichte versnapering. Maar van wiens voet komt deze laars? Ja, van de DJ van Terrence. Dit dus zijn mijn laarzen, ja. En hoe vaak per week draag je deze laars? Iedere dag. Bijna 24-7. De verplichte versnapering. De laars van Terrence. Hoe je bij die zon komt, hoe gormer het wordt! Waar is dat feestje? Waar is dat feestje! Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! Waar is dat feestje? Hier is dat even Waar is dat is effe, hè? Waar staat die Karel voor KPE? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Het is alleen gewoon verschrikkelijk veel bier drinken. Katerin! Nou, niks! <laughs> ik ben nog nooit naar de kerk geweest. Nog nooit? Ik ben niet, nee, ik ben ook niet gedoopt. Dit is gewoon een manier om legaal bier te drinken in een hele grote tent. Dat was vroeger wel, maar dat is nu allemaal voldoende. Ja, wat is hier katholiek aan dan, volgens jullie? Ja, bier drinken. Ja, gewoon heel veel bier drinken en uh, zat naar huis. In de kerk drinken ze ook wijn. En moet het dan niet de B, uh, je uh, uh, P? Ja. De bierplattelandsjongen, jongen, ja, dat klinkt beter. Het is niet meer de KBA, het, het is de, de B.P.J. Ik moet zuipen, mama en ik en mij Doe mij wat bier, de platin. Ik moet zuipen, mama en ik en mij Elk feestje kent wel een gangmaker en deze keer is het een rat. De commandant! De commandant! De commandant! Jij mag je sok over je atelier trekken en dan weer opdrinken. Dus jij hebt net een, uh, een atje getrokken door je sok heen? Ja, dat was niet zo heel lekker. Het is dat ik een sok aanhad. maar ik wou eerst geen sokken aandoen eigenlijk. Maar hoe blij ben je dat je die sokken aan had? Als we misschien mijn een panty doen. Listen wat je horen! Ja, tot ik moet kotsen. Oh ja. Ah, dan gaat dat vanavond gebeuren dan. Ja. ja. Heb je al een plek uitgekozen waar je gaat kotsen? Ja, op de snelweg. Maar dan stop je en dan draai je het raampje open. Nee, ja, ik de deur open. de Deur open. Ja. Op de snelweg. Dat is toch veel makkelijker. Ja, op de vluchtstrook. Deze guy heeft blijkbaar mijn naam op zijn reet getatoeëerd. Jouw naam. Staat er. Toch tegenvallen. Nou, ik heb een mooi kunstje. Laat mij zien. Oh. Hey. Hey. Voor Vakjes in de stal! ze dan overal! Allemaal nispen, nispen, koeien in de wei! Vakjes in de stal! Ze scheiden overal! Nispen, nispen! Koeien in de stal, vaak overal en zo. Zo gaat ie niet! Nee. Koeien overal, nee! Vaak, eh? nou, nee zo gaat hij niet! Nispen, nispen, nispe, koeien in de wei! Varkens oh, ja, in, de in de stal, stal. ze overal. Er overal. Ja. Dat is hem, dat is hem. Dat wou ik je dus zeggen. Ja. En daar sluiten wij mee af. <laughs> nu dan? Jazeker, oh. daar sluiten wij zeker mee af. Want je moet stoppen op je hoogtepunt, dat zeg ik altijd. En ik begon deze avond met een verplichte versnapering. Dat was een atje uit een laars van uh, Terns, die hem de hele dag gedragen had. De gangmaker daarentegen was draaien aan een rat. En de vrijwilliger die dat aandurfde was een dame die uiteindelijk dus een biertje uit de sok moest drinken. Moet ik nog meer zeggen? Ik denk het niet.